Bij de Nationale Ombudsman behandelen we al heel veel jaren klachten over gemeenten. Dat zijn er heel wat, maar elke keer constateren we toch weer dat we een stap verder mee komen. We kunnen klachten behandelen vanuit de Ombudsman, maar gemeenten kunnen daar vooral heel zelf ook veel aan doen. Klachtbehandelaren zijn voor ons heel belangrijk. Samen in overleg kunnen we kijken welke oplossingen te vinden zijn. Soms leidt het tot onderzoeken. Wij kunnen heel veel informatie geven aan klachtbehandelaren hoe zaken aan te pakken. Of welke voorbeelden er zijn klachtbehandelaren kunnen ons informatie geven over waar gemeenten tegen aanlopen en wat wij daarvan zouden moeten leren. En dat doen we graag.